Dag dames en heren, welkom bij een nieuwe heerlijke video. En zoals je kunt zien, we hebben het wel gemaakt. We hebben de, onze piloot erbij zitten, trouwens, dames en heren. Een van onze trouwste kijkers. Oh man, what the fuck! Holy shit! Wow! Wat zag hier maar vliegen? Nou, ik zag alleen maar neerkomen. Ja, dit is nice hoor. Ja, die is sick hoor. Ik denk ja, ik het maken met deze auto's. En dan zetten we hem in de thumbnail en dan zeg ik. What the fuck? auto glitch, hey, als je een foto nog maken van autoglid, moet je even mijn andere grijze met 10x80's. Oh ja, oh ja, Maar waarom? Ik vraag me af, waarom heb je zoveel gekocht? Heb ik niet, ik heb ze gedupte Oh, je hebt ze ook echt gewoon gekocht. Zo, jij zit er ook al in, joh. Ja! Oh, dan gaan we first person dan, uh, En een wijntje champagne Minivideo, weg! nu die video <laughs> mee ik een slokje champagne nemen <laughs> <laughs> Je doet ook nog zo je handje omhoog van Cheers Lek, Dat jongen. je in zo'n ander ding kon je toch een sigaar roken ofzo? Ja daar gaan we nu heen. Oh ja We dus, dus, dus, om... yes. Yes. Oh, oh, roken, alles oh, zitten er dan naast elkaar hoor Zo dit is toch komieten Ja oh we gaan naar uh... Okay. Next, okay. Stop was u... next stop Next uh... stop, de jacht. Ik zat er nog in, hè, in hier. Ik zat er nog in. Oh ja, we zijn toch ook weer gespringen uit. Nee, dat, dat had ik niet gehoord. Ik zat er nog op het stuur, joh. Help, ik verdrinkt. Help! <truid> Zal ik je een leuk feitje even... vertellen? Deze broek die ik nu aan heb in GTA, heb ik ook in het echt. <truid> Zal ik jou een leuk feitje vertellen? Het water is warm door mij, niet oh, wow. door Dit is een mooie, dit is een mooie. Oh, dit is een mooie. oh met... zijn we klaar voor? Ja. Daar gaan we dan. Hé, ja, komt van het verkeerde <laughs> <laughs> Holy fuck, hé! Oh, hey. <laughs> oh, wat is die mooi! Wat is die ja. mooi! Oh, precies hetzelfde auto. Je moet je fotoshoppen dat we 100 hebben of zo. <laughs> ja, zo in elk fuck eentje. we <laughs> ja, wil ik yeah. jullie allemaal bedanken voor het uh, kijken naar deze heerlijke video. Tot, uh, tot de volgende! Doei! Doei!